Welkom bij Pols Model Train Stuff. Ik ben niet aan de whisky, maar uh, dit is een, uh, een tijdelijke cover voor een heel mooi nieuw trein. Het gaat hier om uh, de Pico ICE. En het is, dus, het is een ICE-3-trein. Deze stond heel lang al op mijn verlanglijst en ik ben er een tegengekomen. gekomen. Ik heb hem ook gekocht. Deze set bestaat dus uit de twee dummy motorwagens en twee tussenrijtuigen. Ik heb nog een extra rijtuig gekocht, zodat ik al vijf lang heb, maar de uiteindelijke lengte moet zeven gaan worden. Al deze treinstellen hebben, even kijken, hebben een stroomvoerende koppeling, dat is haast niet te zien op deze camera. Waarbij er 1, 2, 3, 4, 5 pinnetjes aan stroom doorgegeven worden tussen de hele set. Op die manier um, heb je dat de stroompickup gebeurt in de dummy lock. En in, alleen in deze dummy lock. Deze dummy lock ontvangt uh, de stroom en gebruikt dat alleen maar voor zijn uh, front of sluitzijn. Deze pick, doet de stroompickup en de front sluitzijn. Um, even kijken. Deze is uh, de uh, wagen zonder stroompick-up, maar met een pantograaf. Ik heb nog niet gekeken of dat deze ook te gebruiken is en aangesloten is. Dat is nog wel uh, interessant. En de middelste, of de middelste, een beetje lastig bij vier stuks, de laatste van het stel is deze. Dit is de motorwagen. Je kunt het hier ook uh, zien, de tandwielen En... Uh, deze uh, wagen is ook degene waar de decoder in zit. Even kijken, heb ik hier nog, ja, het is één schroef, die ik misschien wat te hard aangedraaid heb. Want ja, ik heb hem al open gehad, ik heb er namelijk een decoder in gedaan. het was één schroef, zei hij. En daarna, ja, kun je, dat is de schroef, de hele kap, en redelijk makkelijk afkrijgen, zei de handleiding. Dit zijn twee schroeven. Twee schroeven. En met die twee schroeven kun je de kapper redelijk makkelijk afkrijgen. Bijna net zo makkelijk als met een lima-terrein. Opa. Zo. Dat is de kap. En dit is de locomotief. Dit is een... Uh, Lokpilot 3. Die ik erin gehangen heb. Dit hier gewoon, uh, ik gewoon inpluggen. Hier komen de kabels van de vijf connectors. zie ik hier maar drie kabels naar boven komen. Aan de ene kant. de andere kant vijf kabels. Dus ik ben benieuwd of dat er nu nog twee kabels hieronder langs lopen. Of dat, er, uh, dat ze uh, uh, uh, alleen maar aan deze kant de stroom voerden. Uh, locomotief dummy geplaatst kan worden de connectoren zijn ook zo dat ze maar op één manier aangesloten kunnen worden dus uh, wat dan naar deze kant toe gaat is alleen maar de uh, witte front zijn gele sluit zijn en blauw de common plus nou, ik heb hier dezelfde decoder ingeplukt Hier zat gewoon een standaard uh, analoog uh, ding in. En uh, dat is ook het enige wat je moet doen, of hoeft te doen, om deze digitaal te laten rijden. Redelijk eenvoudig dus. En omdat dit dus de bistro is, zie je voor het, uh, het grootste deel van de elektronica. Het blijft mooi verborgen achter het uh, bistro logo. En ik denk dat ik deze hier kan neerleggen. Even oh, dit opzij, nou, hier zie je nog wat uh, puntjes op zitten. Dat zijn uh, de losse onderdelen die erbij zitten. Die heb ik gewoon nog niet gemonteerd. En ik ga deze hier gewoon weer terug bovenop plaatsen. Het is niet echt een vakje voor de decoder. Dat is wel jammer. Verder zijn wel de kabels redelijk goed weggewerkt, zodat je ze niet aan de buitenkant ziet. Ik ga gewoon gauw, dan zal de kabels binnenboord blijven, deze er terug opzetten. Zo. Schroeven er terug in. Ah, hier zijn ze. het is niet vaak dat ik, uh, dit is geen nieuwe, dit is een tweedehands terrein. Maar het is niet vaak dat ik zo'n complete set in één keer koop. Die gewoon al werkt. Het is toch leuk als ze dat niet doen. Maar voor deze, deze stond al als, als kind af aan op mijn verlanglijst. En als je hem dan tegenkomt, dan uh, moet je daar niet al te moeilijk over doen. Dit is dus de Pico versie. Er is ook een... Uh, Merklin versie die is wat prijziger, zoals dat meestal is met Merklin en na verluid rijdt die niet zo mooi als de Pico, dat vind ik dan altijd heel leuk om te horen. Verder merk ik wel dat hier het ijzer een beetje los in zat. Dus hij is gelukkig niet helemaal in orde. Maar ik verwacht dat het niet veel werk is om te repareren. Zo, deze schroef zit er wel diep in. Hoppa. Ik weet niet hoe de neus los moet. Ik durf er ook niet al te veel kracht op te zetten. Zo. Nou, de driver. En hieronder zit waarschijnlijk, nee hier zit niet het blok metaal, maar hier zitten wel alle bekabelingen en zo door de hele trein heen, zodat ze naar uh... dus de stroom pick gebeurt en dat de lampen aangestuurd worden. Dat betekent dat de... de metalen blok waarschijnlijk hier nog los onder zit. Ah nee, hier zie ik hem gaan. Daarvoor moet dus de. Oeh. Deze kap moet er op een of andere manier af. Nou, dat is een nogal anders gedoe. Ik zie wel de gaten in de uh, metalen plaat zitten. Maar hij komt nooit in de buurt van de schroef, uh, schroefgaten. Misschien dat hij verkeerd om in zit. Dat kan ik me ook niet voorstellen. En ik zie ook geen mechanisme. Uh, ik zie geen makkelijk mechanisme om deze los te krijgen. Ik denk dat dit een, uh, een bevalletje handleiding gaat worden. Ja, ik denk dat als hij omhoog gaat, en nog een, dit is niet te vullen, dus komt hij niet, nee, ik denk dat er aan deze kant, aan deze kant, er iets ontbrak, of ontbreekt. Dat hij niet op zijn plek blijft liggen. Hij ligt nu wel stil. Tja, daar is nog iets om een keer nauwkeurig naar te kijken. Nou, eens kijken of ik hem nog terug in elkaar kan zetten. Dat ziet er goed uit. Nou, in de andere wagens daar verwacht ik eigenlijk alleen maar dat er de, de bekabeling doorheen loopt, om uiteindelijk naar de andere dummy lock te gaan, om daar de front en sluit zijn verlichting te doen. En hier lopen wat meer kabels van voor naar achter, uh, beide wielen pikken. We hebben een pick up op beide rails. En uh, uh, daardoor. Even kijken. Ja. Van hier af lopen ze dus hier naartoe. En van, uh, van hier komen ze met de rest van de kabels door de hele trein heen. Via deze connectoren. Hoppa. Ah, nou zit hij weer los. Nou. Heb ik toch nog iets te doen aan deze trein? Ik ben iets wat, huiver, meer, wat huiveriger uh, voor deze helemaal uh, um, um, open te maken en helemaal aan te gaan passen omdat het zo'n mooie terrein is en ik deze al zo lang wilde en hij nog bijna onbeschadigd is. Er zitten wat krasjes op, er zit wat vuil op en daar is het dan. dat is niet erg dat er dat op zit, dat hoort er een beetje bij. Je hoort ze ook te gebruiken, je moet ermee spelen. Dus deze gaat weer lekker in de doos en... Um, ik hoop dat je het interessant vond, met whisky uh, ICE-terrein. Um, mocht je hier meer van willen zien, um, subscribe dan op mijn kanaal, ik heb nog uh, aardig wat liggen. Uh, en ik ben uh, ook het uh, aantal dingen die ik heb uh, aan het verkopen. Dus misschien is het wel eens een keer een idee als ik de link naar mijn marktplaats uh, ga delen, dat zou uh, voor mij verkopen ook wel aardig zijn. Wel vanaf de andere kant van het schuurtje, um, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik uh, heb hier nog wat leuke dingetjes. Nou ja, er, er komt nog van alles aan. And, um, subscribe, and like en deel met uh, elke andere treinfanaat die je kent die het wel leuk vindt om te zien wat er in een trein zit. Um, Mocht je nou ook vragen hebben van, hey, ik, ik heb hier een, um, een trein, uh, dit is een defect, hoe, hoe kan ik dat oplossen? Ik hoor het graag, uh, misschien kan ik het demonstreren, ik heb redelijk wat rommel hier liggen, redelijk wat probeersels liggen. Uh, dus misschien kan ik daar dan wat, uh, wat leuks mee, uh, mee doen als, als uh, voorbeeld gebruiken. Uh, ter demonstratie, uh, zodat, uh, ja, ter uh, lering en vermaak. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.